Mijn naam is Leonie. Ik geef al heel lang met heel veel plezier les. Ik ben ontzettend blij dat je meedoet. Naast mij zit Christine. Zij laat jullie de opties zien vanuit een rolstoel. Ik heb een beenamputatie rechts. Waardoor ik niet staand maar zittend meedoen met de yoga lessen. Yoga geeft mij ruimte in mijn body en in mijn mind. En ik word daar heel blij van. In door je neus. En langzaam uit. Ook weer door je neus. Cirkel je armen hoog. En als je uitademt, breng je armen onderlaag. Namaste. Namaste.